Hoi, ik ben Rick van Voice en in deze video ga ik jou uitleggen hoe je de Voice 4G app in gebruik kan nemen. Wat heb je daarvoor nodig? Dat is een smartphone met of Android of iOS erop en een Voice app account. Nou, om te beginnen gaan we beginnen met het downloaden van de, eh, onze app uit de App Store of uit de Play Store. Je kan hem vinden onder Voice 4G app. Zodra je hem dan hebt gevonden en hebt geïnstalleerd... Gaan wij alvast beginnen met het instellen van de Freedom Omgeving zodat je hem ook daadwerkelijk kan gaan gebruiken? Nou, om te beginnen gaan we naar Beheer en dan naar VoIP-account. Bij VoIP-account zal je zien dat je, als je al wat langer, als je nog maar net klant bent, dat er al eentje staat en als er nog geen een staat, gaan we eentje toevoegen: een app-account. Doen we het toevoegen, dus daar gaan we door met de kosten en dan noemen we die App Account. Opslaan. En zal je zien dat die is toegevoegd. Nou, nu kunnen we de hier nog niet mee inloggen op de app. Daarvoor zal de eerst aan een gebruiker moeten worden gekoppeld. Dat doen we door bij beheer naar gebruikers te gaan. Dan gebruik ik deze. En dan ga ik hier bij het tweede tabblad, telefonieinstellingen, de app account koppelen. En hier klikken we dan op opslaan gaan we dat controleren door te zien dat nu de 205, dat is nu een app-account met dit e-mailadres. Nu dit gedeelte klaar is, gaan we, uh, gaan we de app in orde brengen. Nu Freedom is ingesteld, gaan we over tot het configureren van de telefoon. Ik uh, heb de telefoon alvast de wachtwoord ingevoerd en dan druk ik op de knop inloggen. Dan wordt gevraagd om je 06-nummer, die mag je hier opgeven. En dan druk ik op de knop instellingen. Nu komen er een x-aantal toestemmingen voorbij. De toestemming om je contactenlijst uit te lezen. Die geef ik toegang. Ik geef toegang tot mijn gesprekstoegangen. Microfoon, ook wel makkelijk om mee te kunnen bellen. Batterijoptimalisatie. Wat je daarmee doet, is het zorgen dat uh, de Voice-app niet wordt weggedrukt door de batterijoptimalisatie, waardoor je uh, niet bereikbaar bent. Dus die sta ik ook toe. En nu ben ik ingelogd. Hiermee kan ik nu uitbellen. Echter, om gebeld te kunnen worden, moet er nog weer het een en het ander in Freedom gebeuren. Ga ik zo op terugkomen. Ik zal eerst aangeven dat je binnen de Voice 4G app bij options kan je aangeven waarop jij bereikbaarheid bent. Ik geef aan dat ik bereikbaar ben op mijn app-account. En deze gebruiker, die ik hier in beeld zie staan als het uh, e-mailadres waarmee ik ben ingelogd, die ga ik nu in het belplan zetten. In het belplan klik ik aan in de beheeromgeving. Ga ik naar het telefoonnummer waarin ik bereikbaar wil zijn. Ga ik naar de stap toe waar ik hem in wil zetten. Die wijzig ik niet naar een VoIP-account toe, maar naar een gebruiker. En dan het e-mailadres. Nu is alles geregeld om jouw Voice 4G app bereikbaar te hebben. Hiermee kan je nu wel uit gaan bellen als gebeld worden. Wil jij of kom je er niet helemaal uit en heb je nog wat vragen, bel mij gerust op 050-700-9920.